Wanneer uw vlucht geannuleerd is, heeft u mogelijk recht op een vergoeding. Dit is afhankelijk van het moment waarop u bent geïnformeerd over de annulering. Om u een beter beeld te geven waar u recht op heeft, geven we drie voorbeelden. Stel, u vliegt over zes weken naar Aruba met KLM. De KLM stelt u per e-mail op de hoogte dat uw vlucht is geannuleerd. U kunt kiezen voor een vervangende vlucht die drie uur later vertrekt dan de originele vertrektijd, of u krijgt uw geld terug van de ticketprijs. In deze situatie heeft u geen recht op een vergoeding, omdat u meer dan vier weken van tevoren geïnformeerd bent over de wijzigingen. Het is een ander verhaal als u vier dagen voor vertrek wordt geïnformeerd over een pilotenstaking die uw vlucht naar Aruba treft. De vlucht wordt geannuleerd en u kunt pas een dag later naar uw bestemming vliegen. In dit geval heeft u recht op een vergoeding van 600 euro. Een staking van piloten is namelijk geen buitengewone omstandigheid. Wordt uw vlucht naar Aruba acht dagen voor vertrek geannuleerd en vliegt u vier uur eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was? Ook dan heeft u recht op een vergoeding. Is uw vlucht geannuleerd en wilt u meer weten over uw recht op een vergoeding? Check dit dan eenvoudig en snel op onze website. Wij geven u direct advies over uw rechten.